Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Als je mij nog niet kent, ik ben Andreas. En dankjewel dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag reageer ik op een video van Puk. Want Puk heeft een tweede versie van zichzelf gemaakt. Vraag me niet hoe. Dat gaan we allemaal in de komende weken ontdekken, hoe dat Puk zijn tweede versie laat zien of zoiets. <laughs> ik heb geen idee. Hij heeft een grappige video gemaakt. Maar voor we naar de video gaan, jongens, dit is allemaal om te lachen, oké? Okay? Ik mag van Puk deze video maken. En Puk weet dat ik hem een beetje ga roosten, een beetje ga dissen en een beetje grappig ga doen. Dus. Alles wat ik zeg in deze video moet je niet te serieus nemen. Als je het wel te serieus neemt, dan bok je lekker op, spring. Van. Dus ja, laat ik even liken. dit Like, Suppose we zijn. Check alle andere video's. Uh, like, abonneer. Uh, bijna 3000, dankjewel. En yo! Dus ik heb een video op, laatst op het internet gezien. En die is van een vriend. Kennis van een persoon. Ah! Mr. Puk, oké. Okay. Onze goede vriend Mr. Puk heeft de video geüpload. Okay, Misschien hebben de meesten het al gezien. Mr. Puck heeft het over een video geüpload. En die wil ik graag met jullie analyseren. Want die video is fucking legendary. En ik meen het, jullie gaan dit echt gewoon geweldig vinden. Fuck, Puck, meegeld. geld. Oké, okay, Puck gaat dus zijn hele kanaal omtoveren, ja? Hij heeft dus een video geüpload, wel Mr. Puck 1. Punt. Ik heb aan Puck gevraagd of ik dit mag doen. En Puck zei ja. Puck! Godverdomme, man. Oh, nee, kom op. Give me deze content, wat is dit hard? Neem op, neem op, neem op, neem op, neem op, neem op, please. Hahaha. <laughs> stilte. Fuck, je hebt net een heel leuke video geüpload. Hé, hey, vloedje. Je hebt net een heel leuke video geüpload. Ah, je hebt ook een doopje video geüpload. Dankjewel, dankjewel. Zeg die, die mooie video wel. die je hebt geüpload, hè? Ja, man. Ik wel, ik. Mag ik, daar, mag ik daarop reageren? Ja. Ja, ja. mag ik daar mooi mijn mening over geven over jouw video? Over de like in het begin. Over meer. Vertel. Ja, ja maar nu niet. Je gaat het zien in een video op mijn kanaal. Stop. Nee, ja, maar... ik heb geen toestemming. Heb... Ja, maar ik heb wel toestemming. Ik heb, toestemming. Nee, ik heb geen toestemming. <laughs> niet nee, <heb> toestemming. <laughs> mag ik toestemming? Alleen als het positief Nee, grapje. Oh, ja, je okay, mag. <laughs> Je mag op mij haten, natuurlijk. Yeah. Je Nou, dank, dankjewel. Nou, alsjeblieft. Jee, yeah, ik heb content! Let's go. Welkom bij het nieuwe begin van Mr. Pug. Welkom ik... bij het nieuwe begin van Mr. Pug. Video heeft 3 FP. <laughs> Echt, ik heb dit 10 keer opnieuw bekeken. Dit is zo'n mooi stukje. Pug 2.0. Na twee jaar tijd YouTube oh, wat... ben ik... I... Oké, okay, één ding dat ik ook niet snap. Hoe de fuck kan je een tweede versie van jezelf maken? Jongens, kan iemand mij uitleggen? Puk, leg mijn dingen uit. Want ik wil ook heel graag een nieuwe versie van mezelf maken, oké? Okay? Na veel verwerking en nadenken heb ik maandenlang gewerkt en voorbereid. Miss Puk. Puk heeft maandenlang gewerkt en voorbereid. Ik geloof niet dat je maandenlang bezig bent met jezelf. Of je, dus gewoon echt, je, je, komt, één, je komt één dag en je opent echt zo. Dag één, mezelf veranderen. Um, nou, een nieuwe... Oké, okay, weet je, het is goed, gew goed gewerkt, goed gewerkt voor van vandaag. Dus opslaan, vlootje. of ja, weet je wat, eh, uh, vaarwel, 1.0. Let's go. <laughs> ja, wat? <laughs> wat is dit? Om de dag kunnen jullie samen met mij gaan genieten van de nieuwe series en streams die te vinden gaan zijn op mijn kanaal. Om te beginnen, kanalen repareren. Het kleine broertje van kanalen bekijken hier... Ja, ja. Ik was eens zo van het nadenken toen ik dit zag en toen dacht ik van kijk, ik heb een grap nodig op dit, want dit is gewoon te mooi. En mijn grap was, je nieuwe versie is gewoon al je oude series in een nieuw jasje. Maar toen dacht ik van oké, okay, kijk, ik doe dat zelf ook. Dus eigenlijk kan ik niet veel zeggen. Hierin ga ik per video een kanaal pakken en die ga ik een makeover geven. Oké, okay, dat lijkt wel te van Gerlof. What? Maar hoe ze gaan je kanalen make over? Ik wil echt zien hoe ik dit ga doen. Ik wil echt zien hoe ik dit ga doen. Maar wat ga je doen? Ga je voor iemand anders gaan editen? zodat zijn inactiviteit minder inactief wordt? Huh? Maar bij anderen kan het misschien hun design zijn of dat ze niet zo goed kunnen editen of dat ze niet de views krijgen die ze denken dat ze nodig hebben. Ik ben Andreas, 17 jaar. Zoon van een moeder. Broeder van een zus. Neef van een nicht. Kleinkind van een grootvader. En ik krijg te weinig views. Klik E <laughs> Planet Craft. Ja, ja. De Planet Craft video's blijven, maar een stuk langer en met veel meer actie. Omdat ik ze minder vaak ga uploaden, kan ik meer content verzamelen. Puk gaat minder... Puk, dit gaan we niet doen. In plaats van één keer per maand, krijgen we nu om de twee maanden een Planet Craft video. Let's go. <laughs> om de twee maanden een Planet Craft video. Streams. Ik heb de hele poos gezegd, maar nu eindelijk heb ik alles klaarstaan. Hij heeft eindelijk alles klaarstaan om een stream te doen. Jongens, laten we even uitleggen hoe dat je een stream moet doen. <laughs> je voegt key in. Sorry, pak. En de streams kunnen weer beginnen. Ik ga mijn best doen en ik hoop weer minimaal één stream per week te doen. In deze zullen namelijk een heel stuk minder giveaways zijn en een heel stuk meer chill en game. Gewoon geweldige stream content. Mispuk 2.0 zal onderdag uploaden. Met natuurlijk. pukka onderdag uploaden. Pukje dat hou je niet vol, bro. Kom op mee. Echt, als hij het een week volhoudt, bro. Ik doe helemaal niks en heb geen beloftes gemaakt. Oké, okay. nee, nee, dat heb ik niet gezegd. Als hij het. <laughs> ik wil jullie mega erg bedanken voor alle support in de laatste tijd. Het was voor mij mega moeilijk, omdat ik heel erg weinig motivatie had. Nou, druk Ik verteld Pukje dat hij druk was en dat hij een paar problemen had en zo. Puk, lof naar jou. Even hartjes voor Puk. Check even Mr. Puk zijn kanaal. Nou, nah, dit. Allemaal. Uh, Puk is gewoon een strijder. En ik ben gewoon... Ik vond deze video gewoon grappig. Omdat er een paar dingen waren <laughs> dat ik zo zag van hem. Maar weet je, Puk, je bent een strijder. Bro, I love you. Ik ben Andreas. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat ik even een like achter. En ja, jongens. Ik zie, check jullie in de volgende video. Doei, doei.